Ga ook wandelen, ga ook bewegen. Want het maakt het kopje leeg, het maakt het kopje leeg. Echt waar. Echt waar, je voelt je echt helemaal top als je terugkomt. Echt waar. Yeah. Dit is een nieuw programma. Vandaag gaan we lekker wandelen, want dat is gezond en uh, ja, je komt er gewoon van lekker bij. Uh, je hele geest gaat even helemaal los van de tijd. Ik loop nu in Kwinsel in het Westland naast Den Haag en ik ga hier de omgeving laten zien. Ik ga jullie uh, meenemen in de wandeling en ik ga jullie vertellen wat de do's en don'ts zijn als je lange wandelingen maakt. Want ik loop vandaag weer 10 kilometer, dat is voor mij standaard. Maar voor de meeste mensen is 5 kilometer al lang. Mijn wandeling begon in Honselesdijk, uh, dat is uh, in het Westland, ter hoogte uh, van Poedijk naar Naaldwijk. En daar begon mijn wandeling. Wow, ik moet hier helemaal bukken zien. Dat? <laughs> ik loop in Quinceul. Quinceul is uh, een dorp naast Honselesdijk, tussen Honselesdijk en Wateringen in. En ik uh, loop momenteel bij de Lentekriebel. Waar ik veelvuldig mijn planten heb gehaald in het uh, verleden en nog steeds. Als de planten in de tuin komen, gaan we naar en, uh, Ja, Het is gewoon een ontzettend uh, fijne kwekerij voor leuke planten en dergelijke. En Momenteel uh, lopen we richting uh, Den Haag en gaan we zo via Den Haag weer naar Poerdijk en dan weer naar Honselesdijk. Wandelen in het Westland is een hele leuke bezigheid om te doen. Zo zijn hier palmen te kopen. Die palmen kan je dus uh, hier aanschaffen. Het zijn best wel mooie palmen. Dus uh, we gaan daar wel eens uh, een palmpje kopen binnenkort. Nou kan ik hem nu meenemen. Ik mag dan wel een rugzak om mijn rug hebben van hier tot Tokio. Maar dan nog ga ik nu geen palm meenemen. is Prachtig. Echt prachtig jongens. Fantastisch. Ik ben zo blij dat ik wandel. Ik ben niet alleen een wandelaar, ik uh, kano ook heel graag en ik mountainbike ook ontzettend graag. Uh, dat is gekomen omdat ik uh, anderhalf jaar geleden heb beslist te stoppen met drank, drugs en al het uh, negatieve. En eigenlijk een frisse start wilde maken met mijn leven. Dus ben ik gaan uh, wandelen, kanoën en mountainbiken. En dat bevalt me heel erg goed. Inmiddels loop ik alweer bijna in Den Haag. Het gaat zo hard. Ik uh, kan alleen maar zeggen. Ga ook wandelen. Ga ook bewegen. Want het maakt het kopje leeg. Het maakt het kopje leeg. Echt waar. Echt waar. Je voelt je echt helemaal top als je terugkomt. Echt waar. Maar naast Als je thuis gaat zitten kniezen. Achter je broodje. Met je computer ofzo. Kom je daar ook niet. Dus daarom wandel ik. Daarom vind ik wandelen zo fijn. Ik wil jullie nu even 7 wandeltips voor jouw fijne wandeling. Of uh, ja, om te beginnen met wandelen. Tip 1. Ga er gewoon op uit. Dat is de belangrijkste tip, want als je er niet gewoon op uit gaat, dan kom je nergens. Je hoeft geen openingstijden achter te volgen, uh, je hoeft geen belangrijke afspraken ervoor te maken. Je loopt je voordeur uit, loop een rondje door je wijk en je hebt al een wandeling gemaakt. Tip 2. Registreer je wandeling met een smartphone. Zo kan je altijd je kaart bekijken waar je hebt gelopen. Maar zo kan je ook je voortgang bekijken. Wat betreft wandelroutes en waar je allemaal komt. En trainen op die routes. Dat is ook wel een belangrijke tip. Gaan we naar tip 3. Tip 3 is begin rustig. Want als je niet rustig begint, dan heb je zo blessures te pakken. Ik begon met 3 kilometer. De week erop liep ik er 7. Die weken daarna liep ik er 10 en nu loop ik er zo'n 14-15. Vandaag is het een opbouwdagje, vandaag loop ik 10 kilometer. En ja, het, ik zou zeggen, loop rustig aan steeds wat meer. Zodat ja, je lichaam kan wennen aan de vele wandelingen die je maakt en aan de pret die ik mag beleven. Want kijk nou wat er pracht omheen. Kijk hoe mooi het hier is man. Genieten. Zou ik dit hebben gezien als ik thuis achter mijn broodje zat? Nee toch? En ik doe nog eens wat spieren in de benen op. Tip 4 is, maak afspraken met jezelf. Zorg dat je op vaste tijden gaat lopen, op vaste dagen gaat lopen en probeer er zo min mogelijk van af te wijken. Dit zorgt ervoor dat jouw trainingsinterval kan opbouwen. Als je elke keer op hetzelfde moment iets meer loopt, zorg je dat je spieren gaan verzuren. Je spieren die beschadigen heel lichtjes. En die gaan zich dan daarna herstellen als jij weer thuis op je bankje zit met je voetjes omhoog. Tip 5 is, draag goede schoenen, goede wandelschoenen bedoel ik daarmee. Mensen gaan nog wel eens wandelen en lang wandelen en die trekken dan basketbalschoenen aan, ik, want ik trok ze aan hè. En die komen dan helemaal bezweet en met pijnlijke voeten thuis, is niet nodig. Koop stel goede schoenen, trek ze aan je voeten, loop ze even in, dus niet gelijk 10 kilometer met die nieuwe schoenen gaan lopen. Maar loop ze even in, wandel ze even in en je zal vanzelf zien dat het een stuk makkelijker gaat. Tip 6 is het volgende. Draag comfortabele kleding. Zo wist ik dat het vandaag een warme dag zou worden en heb ik bedacht zou ik een vest aantrekken of zou ik dat niet doen. Ik heb dat niet gedaan, ik uh, ben gewoon in mijn t-shirtje en voor mij is dat heerlijk. Ik wandel, ik word warm, het zit losjes, daaronder heb ik een spijkerbroek en die spijkerbroek die... Uh, Zorg ervoor dat ik niet, als ik door het bos of zo ga, in aanraking kom met teken en dergelijke. Want dat is ook belangrijk. Ga je, waar ga je lopen? Ga je lopen langs de wegen? Dan is een lange broek niet nodig en kan je lekker je korte broek aantrekken. Maar ga je wandelen langs bossen en bossages, kan je last van teken krijgen. En dat is niet tof. Nee, toch? <laughs> en als laatste tip 7. Zorg dat je voldoende rust en drinkt onderweg. Want als je niet voldoende rust... ...heb je op het gegeven moment het probleem dat je niet ver meer kan lopen. En als jij niet genoeg drinkt onderweg heb je het kans op uitdroging. Ik zelf heb altijd een klein pakketje bij me, een pakketje met drinken en een paar boterhammen. En die ga ik hier, Ockenburg is dit volgens mij op de Uithof, ga ik ze lekker oppeuzelen. En daarna ga ik terug naar huis lopen. Ik ben aangekomen bij natuurgebied Uithof, de Uithof, zoals de Hagenezen het kennen. Het is hier prachtig, echt, ik hoor af en toe een ambulance, ik hoor af en toe wat auto geruis, maar voor de rest met mijn noise cancelling koptelefoon op, hoofdtelefoon, sorry voor de mensen die nogal uh, van de taal houden, de Nederlander. Maar ik ben dus in het uh, de uithof en het is hier echt rustig. Weinig mensen, zoals je kan zien, weinig volk en ik kan even lekker op mijn gemak wandelen en zo een bankje uitzoeken. Om mijn ontbijt te gaan eten, want ik heb nog niet ontbeten, dat is ook wel iets wat ik doe. Ik begin met wandelen zonder ontbijt, alleen met koffie op de maag. En dat doe ik zodat ik, uh, ja, zodat ik mijn vetverbranding aan kan spreken en daarna pas een boterham voor de energie eet. En dat werkt heel goed. Ik moet zeggen, ik ben volgens mij twee kilo's gevallen nu. Ik mag wel weer wat aankomen, maar echt, het is uh, wandelen, dat is echt heerlijk genieten. Echt waar. Zo, en nu ben ik even op zoek naar een bankje waar ik lekker kan eten en drinken. Want ik heb trek nu wel. Mijn energievoorraad begint nu wel onder niveau te komen. Inmiddels zit ik op de 5,88 kilometer en ik mag nog wel even. Ik denk dat ik vandaag de 12 misschien wel ga aantikken. Het zou mooi zijn, het is niet de langste activiteit in mijn strava, het zou wel mooi zijn als ik vandaag de 12 kan aantikken. Ik ben nu in een wijk die ik nog niet ken, waar ik nog niet eerder doorheen ben gelopen en wat allemaal nieuwbouw is. Man, had ik het geld maar had ik het wel geweten met zo'n huis. Echt waar. Inmiddels ben ik de Uithof uit. En heb ik nog steeds geen bankje gevonden. <laughs> Ze zijn niet erg schuiter met de bankjes in de Uithof. Dus. Ik hoop dat hij hier in de wijk eentje staat. Ik voel hem nou wel in mijn rug trekken. Ik moet eigenlijk even voor mijn gevoel zitten. Zo. Het is een speeltuintje. Maar ik heb een bankje gevonden. Ik ga heel eventjes... Zitten. Normaal zie ik dit altijd vanuit de weg daar. Zie ik het, uh, deze weg hier. Zoals ik al zei, neem op een tijdje rust. Met een lekker boterhammetje en energie. Wat heb ik erop gedaan? Oh ja, kaas. Zullen jullie denken, waar kijk die lange nou naar? We staan iets verder. Een bosje, hele mooie. Volgens mij zijn het klaprozen. Ja Echt, een doel op dat plantje. Ik vind het zo mooi eruit zien dat het rood altijd. En dan gaan we zo Den Haag weer uit. Een lekkere wandeling, hoor. Ik ga varen. Vanuit Boedijk. Ja, langs Boedijk. Dat is een stuk vaar hier. Volgens mij heb ik het bankje veel te vlug uitgezocht en mee opgegeten. Hier was het veel mooier zitten, denk ik. En inmiddels tik ik bijna de 8,5 kilometer aan. Anderhalf kilometertje lopen. Ik denk toch dat ik de 10 kilometer van gehaald. Het ging niet de trekking, helaas. Nou ja, je moet jezelf niet overlopen. hè? hier ook al zo prachtig En er is hier iemand geslaagd. Gefeliciteerd. En weet je wat ook lekker is tijdens het wandelen in het Westland? Er staan overal stalletjes. En hier kunnen we tomaten scoren. Dat gaan we even doen. 1 euro per zak. Alle in de kar. Groen, alle groenten in de kar per zak. 1 euro. Bio geteeld. Nou, gaan we eens wat lekkers halen. Zo, en daar heb ik een gemakkele tomaten. Lekker, lekker van maken vanavond eten En met de tomaten op zak kunnen we naar huis gaan. Gaan genieten van een broodje kaas met tomaten. En, en de boodschappen doen. Want er moeten ook nog normale boodschappen gedaan worden. Ook wel heel erg belangrijk. Als we dat niet hebben, dan hebben we geen eten. Dan zien we toch gewoon weer een stalletje staan. Geld in de brievenbus gaan we zo doen. En eerst eens kijken wat er allemaal is. Oh, allemaal groenten. Zet voor 50 cent. aan de Maria Dijk overigens bij de Gantola. Sla, citroen, verbena. Ik denk dat ik een rode sla ga meenemen voor 50 cent. Ik moet het geld in de brievenbus, 50 centjes. Alsjeblieft. En we nemen de rode. Laat mee. Die gaat bij de tomaten die we net hebben gekocht. Een boeien. Maar dan hebben we al, al een handig bijeen. Voor wie rusten wil. En een mooi stalletje aan de Mariedijk. ...in Honselesdijk. Right, dat was het alweer. De wandeling van Honselesdijk naar Quinsel, via Lentekriebel, Den Haag in. En weer helemaal terug, afgepergerd. We zijn 11,25 kilometer verder, maar we hebben het gedaan. maar nou ja, ik kan alleen maar zeggen tot de volgende.